allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Nou, we zitten alweer in de maand december. En dat betekent voor de meeste van ons dat het tijd is om een kerstpakket te krijgen. Althans, als je geluk hebt natuurlijk. Maar Larissa en ik werken voor onszelf, dus wij krijgen eigenlijk geen uh, kerstpakket. Nee. Heb uh... je een kerstpakket gehad eigenlijk? Ja, maar... Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe lang, heel geleden, lang geleden dat geleden. Ja. Twee vriendinnen van mij die zijn z 2 Die hebben elkaar wel eens een kerstpakket gegeven. Die ze dan zelf hadden gemaakt. En dat vond ik eigenlijk best wel een heel erg leuk idee. Dus dit jaar had ik zoiets van. Dat gaan wij gewoon lekker voor elkaar doen. En dan helemaal gepersonaliseerd. En uh, we willen jullie een beetje meenemen in dat proces. Met hoe we dan hebben nagedacht over wat we... Ja, wat we erin stoppen en wat niet. Want misschien vind je dit ook wel gewoon heel erg leuk te doen. Om uh, met een vriendin een kerstpakket uit te wisselen of iets dergelijks. Ja. Dus het wordt een beetje een, uh, een shoplog en een unboxing in één. Nou, dan hebben we ook nog even ander leuk nieuws. En dat is dat we onlangs nieuwe producten in onze Endless Weekend Shop hebben gelanceerd. En dat wilden ik natuurlijk graag ook eventjes aan jullie laten zien. Ja, het zijn de shirts. En we lieten het laatst al zien in de vlog. Het is een zwart shirt en een wit shirt. Ja. En op deze zwarte staat Nasi Goring met die vlammetjes erop. Ik vind het echt super leuk. En het is wel echt een Endless Weekend shirt. Want hieronder staat Endless Weekend. En op dit witte shirt hebben we hier een heel leuk hartje. Met Endless Weekend erin staan. Ik vond deze staal heel erg leuk en old school. En ja, Endless Weekend Love is natuurlijk gewoon heel erg leuk en het is perfecte basic ja. white tee. want het is wel oh! <laughs> Barry zit aan, oh. De, aan ons statief te kauwen op oh dit my moment. God. Dus... Allemaal kwel zit er in dit, uh, op dit moment aan vast. Nou Larissa zei net al het zijn echt de perfecte basics. Qua t-shirts hadden wij best wel ja, we zijn best wel kritisch eigenlijk van wat voor stoffen we wilden, wat voor fit en dergelijke. Dus we hebben uiteindelijk voor deze shirts gekozen want het stofje is lekker zacht en van goede kwaliteit. Het is gemaakt van 100% bio katoen mm -hmm. en en Hij is ook nog eens duurzaam gedrukt. Want dit is inkt op waterbasis. En ja, de fit is gewoon heel erg mooi. Het zijn unisex shirts. Dus als je een jonger bent, is dit ook gewoon helemaal top. Ja. Daar houden wij gewoon wel heel erg van. Op de foto's kan je natuurlijk beter zien hoe die bij ons staat. Wij dragen zelf een maatje S. Ja, en je, Ik je kan ook echt echt heel makkelijk mee. de moutjes oprollen. Als ja. je net een wat korter moutje wil. En ze zijn nog niet super kort, ook niet super lang. Dus ja... Ik vind het echt een hele fijne fit echt gewoon staat. Uh, ja. ja, en we weten dat het nu het najaar is. Maar je kunt t-shirts natuurlijk heel goed dragen. Met een mooi en lekker vest eroverheen. Dan is het nog steeds lekker warm. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zou zeggen: zet hem op je kerstwishlist. En naast deze shirts hebben we ook oorbellen toegevoegd aan de shop. Er is zijn nog wat nieuwe interieur-items. Ja. En er zijn ook weer nieuwe scrunchies bij. En fannypacks. Ik heb ook hele leuke teddy fannypacks. Ja. En dan wilde ik daarnaast nog even laten zien dat de kettingen, maar ook de oorbellen nu in feestelijke verpakkingen komen. En dat zijn deze witte doosjes met ons logo erop en dan ook nog een strikje eromheen. Oftewel gewoon extra feestelijk verpakt voor de feestdagen. Dus als je nu bestelt, dan komt het dus in deze verpakking. Heel veel nieuws in ja. de webshop. Dus neem zeker even een kijkje en de link staat ook in onze beschrijving. Alright, dan is nu tijd om te gaan shoppen voor onze kerstpakketten. Uh, let's go! Oké okay, jongens, ten eerste, het is echt super lekker weer. Ten tweede, ik sta in de stad, want ik ga op zoek naar uh, ingrediënten voor het kerstpakket. Ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, maar één keer in mijn leven een kerstpakket ontvangen. Dus dat is eigenlijk het enige voorbeeld dat ik een beetje heb met dingetjes die je erin kan stoppen. Ik ga sowieso wat met eten erin uh, doen. Ik heb een beetje ingedacht dat ik naar de Dille Camille ga en ook naar de Stag. En als ik iets tegenkom bij de winkels, dan uh, neem ik gewoon even een kijkje. Dus ik denk dat het wel moet lukken. Ik moet zeggen, ik heb er zin in. Ik heb eventjes gegoogeld op wat zit er in een kerstpakket en ik ben op dit artikel gekomen. En hierin lees ik eigenlijk gewoon dat mensen vooral een beetje blij worden van een fles wijn, wat snoepjes, koekjes, beschuit, dat soort dingetjes. Dus een beetje wat, wat luxere items die je gewoon uh, normaal misschien niet zo snel voor jezelf koopt. Oké okay guys, we zijn er. Het enige is dat ik net Tare tegenkwam. Dus die zit ook hier nu echt binnen in de dillenkabinne. Kijk, daar is ze. Uh oh oh. Deze winkel is natuurlijk top en ze hebben hier echt super veel lekkere dingen ook. Dus ik ga even kijken voor het eten en misschien iets om mee te bakken. Ik ben dit tegengekomen. Tara houdt echt heel erg van risotto. En dit ziet er ook heel erg mooi uit. Dus ik ga deze sowieso meenemen. Ik ben het echt fantastisch geslaagd bij oil en vinegar, vinegar. Heb ik echt precies gevonden wat ik krijg wilde hebben. Het enige is dat ik nu echt al heel erg rap door mijn budget ga. Dus ik heb hier dus €4,95 uitgegeven. Hier €16,15. Dus ik zit echt op €21,10. Dus echt voor ongeveer 4 euro mag ik nog maar andere dingetjes kopen. Dus ik heb echt een beetje... Een soort van inschattingsfout gemaakt. Maar ik heb wel echt hele lekkere. dingen waar ze heel happy van wordt. Zo, so, ik ben net naar Simon de Veld gegaan. En ik heb daar een lekkere thee gehaald. Onder andere en nog een koffiesiroopje. En ik merk dat ik het toch wel lastig vind om in winkels te vloggen. Omdat het echt al heel druk is. Er zijn heel ja, veel ja, leuke dingen. En ik ben een beetje overwhelmed. Kijk, okay, ik staan in de Boone Supermarkt. En deze hebben er is, ik, een keertje ja, in een restaurant geproefd. En die is super lekker. Dus ik twijfel of ik hem meeneem. Omdat ik eigenlijk al een cider heb. Oké, okay, ik ben op zoek naar een bakmix. Maar uh, no offense, maar die van Koopmans vind ik gewoon niet heel feestelijk eruitzien. Van Bio Today, die vind ik nog best wel mooi. Want ik heb net ook bij de stad gekeken. En daar vond ik alles heel duur. Maar dit is maar 2,70 euro. En verder zit er ook vaak wel pasta in zo'n uh, pakket. Zo, ik heb echt eventjes heel goed nagedacht. En toen dacht ik, ja, de kringloop. Het enige is dat het vandaag maandag is. En dat de kringloop winkels in het centrum vandaag gesloten zijn om een of andere reden. Dus ik moet nu echt even wat verder weggaan. Nee jongens, gesloten. Shit. Echt super verschut. Maar ik zat dat stukje te filmen en toen keek ik naar rechts. En toen zag ik een hele tafel met alle personeelsleden naar me kijken. Dat ik dat aan het filmen was. Even goed nadenken wat ik nu ga doen. Want daar ben ik helemaal van niks hier naartoe gekomen. Mm. Oké, okay, ik heb een andere kringloop gevonden. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus uh, ik hoop dat dit wat is. Dus ik zie hier zo'n nepkaars liggen. En ik heb deze zelf ook. En die zijn echt heel erg mooi en goed. Het enige is van, ja, werkt hij? Dat weet je niet. Want hij doet het niet. Maar misschien zijn de batterijen oud. Ik vind het wel een beetje een risicootje. Maar daar zijn we weer jongens. Ik, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik ook. Ik moet zeggen, ik ben best wel een soort van zelfverzekerd over wat ik heb okay. uh, geshoppen. Oké, okay, ja, ik moet zeggen, ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Het was even uh, een tijdje geleden alweer dat ik echt even de stad in meegaan mm -hmm. uh, om te shoppen. Ja, ik heb mezelf, ik zat al tegen Larissa, de laatste tijd eigenlijk niet echt de tijd gegund om de stad in te gaan. Dus ik vond het wel heel erg lekker. Ja. En het zonnetje schijnt en het is gewoon mooi. Is ik, uh... ja, ik had er gewoon helemaal zin in. Dus we hebben ze inmiddels ingepakt. Ja, toch? we gaan ze even uitwisselen. Ik mag trouwens ook even heel erg even een momentje voor deze kerstman die iets te pittig heeft gegeten. Je bedoelt die te veel heeft gedronken? Hij <laughs> te veel heeft gedronken? <laughs> moet je kijken. Waarom is hij zo rood? Hij is echt knalrood. <laughs> dus kijk eens daar. Voor jou. Dankjewel. Oh, hij is aardig zwaar. Wil jij eerst beginnen met het of zal ik het? Uh, begin jij maar. Allereerste wat ik hier zie. Wat is dit? Het is een papieren slinger. A warm a wishes. Ziet er super leuk uit. kan ja. ik lekker ophangen. Want ik heb nog helemaal geen kerstversiering. Dus dat nee, is leuk. Nee, precies. En ik dacht, nu met Barry erbij kan Ressa niet all-out gaan met alle kerstversieringen. Want ik denk dat Barry in de kerstboom gaat uh, klimmen. As we speak, klimt in de kast. In de kast. Maar deze slinger die leek me dan nog wel leuk. En dat is een beetje zo'n zo touwtje met van die dingetjes. Dus ik dacht, nou ja. Ja. Dat is misschien wel een leuk extraatje voor in een kerstpakket. Leuke bezering. Volgende item dat ik hier heb is. Een Bio Today It's Organic all, all Natural Banana Bread Baking Mix. Hé, hey, dat is leuk. Ja. Ik dacht, een baking mix. van Larissa die vindt koken wel. Zeg maar, je vindt het wel leuk om ja. te bakken. Maar ze vindt altijd dat ze geen genie is in de keuken. Nou, dus vind ik echt super leuk dat Tara mij dit even geven. Want als ik zeg maar een bakmix zie, dan heb ik al sneller het gevoel van. Oké, okay, dan ga ik wel wat maken. Als je mij zeg maar alleen meel geeft. Een eieren, zo, een ja, eieren nee, nee dat gebeurt het minder snel. Nou, maar. dit vind zo. ik uh, heel erg leuk. En ik heb nog nooit een banana bread baking mix gehad. Oh, dan zie ik nog wat lekker zo jongens. Oh, <laughs> oh, ja, dus in een kerstpakket moet het toch altijd wat lekker zitten. Het zijn de oreo's die witte chocolade eromheen hebben. En ik vind deze echt... Goddelijk. Ja, en dat wist ik. En deze had een kerstverpakking. Dus ik dacht, ja. oké, okay, er moet wel iets lekkers in zitten. Maar wat kan ik dan doen? Want het budget van 25 euro is toch wel wat lastiger. Ja, het was wat lastiger, zo. hè? Maar toen zag ik deze toen dacht ik, oké. Okay. We zijn nog niet klaar. Wat is dit? Lekkere thee. Dit is grof bladerige thee met een... Uh, frisgroene kleur, zacht en soepel met tonen van kastanje, gras en boter. Oké. Okay. ja Dit is en dus een, uh, een theetje van Simon Veld. want ik ja, had zoiets van, uh, inderdaad van je drinkt veel thee, dus dan wil je een goed merk. Dit is gele thee. Ah, dit is gele thee. Oh, dat heb ik nog niet door. En ik weet dat je ooit gele thee had, maar ja. ik weet niet meer. Volgens mij heb je die andere gehad. Ik heb maar deze maar twee twee volgens soorten. mij gehad, nee. nee. En ik vind het wel fijn dat hij zacht en soepel is. Ja, want deze en die zou iets zachter zijn dan die andere. Maar mm. ook nog een beetje noodachtig. En ik heb eraan geroken. Ik denk oh, dat het wel is. Ik. Lekker. Ik zie dat wel hoor. Dit met een teentje erbij. Snap je, nu een, een beetje. een plakje bananenbread. wat is dit? Zwaar en breekbaar, dus ik zal ook voorzichtig zijn. Yay! <laughs> Dit is echt heel fijn. Dit is hele lekkere siroop voor in de koffie. En het is de karamelsmaak. En die kon ik ja, de laatste tijd eigenlijk niet heel erg goed vinden in het groot. Want bij de Intratuin hebben ze ook siroopjes. En dat is een net niet karamel. En dat had ik tegen Tarek gezegd. Ik zat echt te twijfelen van moet ik het dan nu geven in het kerstpakket. Of moet ik het gewoon voor kerst doen. Toen dacht ik nee. Dit is zo'n typisch ding wat in een kerstpakket zit. En dat ga ja, je dan gewoon ja. bij de koffie of zo doen. Dus ik dacht, nou, hij moet gewoon nu in deze video gegeven worden. Maar even serieus, ik heb met alles tot nu toe dat ik iets heb van... Nou, of ik wil het meteen ophangen of ik wil het meteen gaan eten. Volgens mij ja, gaat het, heel het uh, de goede kant op. Gaat het helemaal goed. Hoeveel items zitten er nog, nog in? Ik heb nog één dingetje volgens mij. Ik vond het een beetje spannend om deze te geven, omdat ik... Kijk, je weet al wat het is. Ja, ik weet al wat het is. En ik weet dat je er eigenlijk niet per se meer wil hebben. Maar ik heb het toch gedaan. En het past erbij of zo. Ik weet ja. Het past erbij, de vibe. Oh, wacht. <laughs> wacht. Even. De prijs staat er nog op, jongens. Oh ja, dat vind ik heel mooi. Deze mokje komt uh, uit de Urban Outfitters. Oh ja, kijk dan. Je weet misschien wel, ik hou heel erg van die natuurlijke kleurtjes. En dat is deze gewoon echt perfect. Ik vind deze heel mooi. Hij is litaar. vet hè? Ja. En hij heeft ook een beetje metallic goud. Metallic goud ik weet en daar staat het die Stargazer op. Ja, ik weet goed niet Een goed formaatje ook. En ik had het... Vorige keer was Larissa bij mij en toen zei ze dat ik een van die mok heb die ze gewoon heel chill vond om uit te drinken of zo. En gewoon mooi eruit zien. Ik, ik neem gewoon het risico dat ik een mok geef. Ook al wil je niet meer mokken. Maar wel in de tinten die je wilt. Ja. En ik vond het ook wel iets wat, wat je in een kerstpakket kan krijgen. En het past heel goed bij de alle, alle, alle andere cadeautjes. Ja, ik vind deze echt heel mooi. Hier heb ik ook meteen ietsje van. Nou, hier wil ik gelijk mijn thee of mijn koffie uit drinken. En stoppen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik vind het hele leuke cadeautjes allemaal. Echt heel leuk. Benieuwd, soort van zenuwachtig van wat zal ze van mijn dingen vinden. Heb ik ook net zo goed mijn best gedaan. Kijk maar even in die knalrode centen. Ik ben benieuwd of je een beetje op dezelfde manier hebt nagedacht of heel anders. Ik heb wel op dezelfde manier nagedacht. Oké. Okay. Ja. <laughs> Oké. Okay. Deze ook wel verwacht. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Oh ja, want ik vond het zo grappig, jongens. Ik was eventjes ergens anders gaan fietsen en ik dacht, nou, ik ga naar de Dylan Camille want Tara die is ergens anders in de stad. Kom ik eraan, staat ze gewoon voor die winkel. En ik had iets van, ja, shit, maar ik wilde hier naartoe, dus ik wilde ook niet weg. <laughs> nee, heb je toen gewacht? Nee, ik ben de winkel heen gegaan. Zonden we tegelijk in de winkel? We hebben... Heb je niet gezien? Nee. Oké, okay, heb je nog wel gefilmd. Dus kijk eens. even ik ben je, je, dan je gezien. Had je echt niet door dat ik er was? Nee. Ik dacht dat je het heel vervelend zou vinden dat ik toch naar binnen was gegaan. Heb je mij bekeken? Terwijl ik in die winkel was. Nee, ik nu... ben wel expres steeds weggegaan. Wow, dit is echt creepy. Ja? Ja, ik heb jou overal in de winkel gezien. Alleen, oh my elke keer als zij, zij mijn kant op kwam, kwam dat ik iets had van waarom kom je nou mijn kant op? Ik sta hier te shoppen. Misschien kan je beter even aan jouw kant blijven. Dacht ik, nou, dan ga ik wel weer weg. Dus elke keer kwam jij dichterbij en toen ben ik weer zo de andere kant de winkel doorgegaan. Wow. Ja. Oh, ik dacht ik vind nog, het echt Waarom heel is ze nou, nou hier aan het vloggen? Ik hoor je gewoon half praten. Oké, okay, ga wel weg. Echt? Ja. En ik had juist zoiets van, ik, ik heb helemaal niet veel gefilmd ofzo hè. En ik had zoiets van, het zijn niet veel mensen. En ja. ik was daar een beetje van bewust. Dus ja. ik wilde ook niet om me heen kijken. En ik ben wel iemand, ik ben best wel een dromer. Ik zit best wel in mijn eigen wereld. Oké, okay, dit is dus risotto. En ik heb dit merk al wel eens eerder geprobeerd. En ik vind risotto heel erg lekker. Ik vind dit... Dit merk je ook gewoon heel erg chill en goed. Ja, en ik had ook Super iets van, dit chill. is echt een soort van luxe product dat je vaak in een kerstpakket ja. krijgt. En misschien niet heel vaak voor jezelf koopt. Wat is dit? <laughs> dit komt volgens mij in een kringloopwinkel, of niet? Hoe weet je dat? <laughs> Ik zie in de verpakking, maar ik vind hem wel leuk. Hij is super old school, vond ik. Ja, daarom, daarom dacht en... ik het meteen. Omdat ja. het is echt zo'n super klassieke kerstkaars. Gewoon zo'n kandelaar ding en dan met... zit ook dat ding erbij. Dat Hij is brandnieuw brand hè. Het is top, dit. En ik dacht, dit ding is gewoon heel erg handig, want je kan natuurlijk alle kaarsen in je huis gebruiken. Ja, deze is wel echt... Oh, dit is zo'n een kaarsplaat. Ja. Deze is wel echt classic. Okay. Dit een schreeuwt... classic, het scheelt kerst. Kerst, ja. En het is functioneel tegelijkertijd, want dit is gewoon echt iets wat, je, wat heel handig is. Ik vind het leuk. Ja? Ik ben wel leuk, ja. Okay. <laughs> Italiaanse toontjes met truffel. Ik verwachtte echt, ik weet niet, ik verwachtte gewoon iets met truffel. de ja, kerst toch? krijg ik altijd wel iets met truffel. En als je dan denkt aan een kerstpakket, dan moet dat echt wel sowieso. Nice. En ik ben dus echt iemand die heel erg houdt van toosjes en dat soort dingen. En deze komt ook uit de uh, Dillem Deze komt uit Albert Heijn. Oh! Ja, okay. die had een hele speciale selectie liggen met allemaal mooie toosjes. En toen zag ik deze met truffel. dacht ik, gotta have it. Ja, dit lijkt wel echt op iets wat ook in de Dillem Camilla had. Ja, vond ik ook, dat is ook inderdaad. we ja. dus was wel gelijk een hele mooie tip. Dus heb want jij uh, ook een beetje gelet op verpakkingen en zo? Ja, want ik wil wel Toch? dat het er mooi uitziet. Dus ja. daarom had ik iets van: hé, hey, dit, dit is best wel een goede prijs. Het ligt gewoon bij de supermarkt. Maar het ziet er niet uit alsof het echt van de Albert is. Ja, smart. Deze, dus die hoort gewoon een beetje erbij. Ja, van, uh, bij de toosjes, bij de nootjes. Waar ik deze in kan doen bijvoorbeeld. Dit is een heel mooi houten bakje of een kommetje. En dit is ook wel een formaatje dat ik nog niet heb. En ik moet zeggen dat wat Tara net over mij zei met de beker. Dat ik het ook spannend vond om iets te kopen als een kommetje, als een beker. Omdat ik niet wilde dat je iets had van, ach weer een kommetje. Ja, dus maar ik vind deze mooi. ik heb er best wel lang over gedaan. En deze vond ik wel heel erg mooi. Ik vind en, deze ook uh, mooi. Deze is top. Dan kan ik tenminste een keer wat... Uh, deze komt ook van de kringloop. Deze erin doen. Hmm. Dat zijn goede finds. Maar dat kan jij ook heel goed, hè? zit ja. een hele lekkere olie. Ja. Oh, die staat niet op welke het is, of wel? Oh, oh, oh. Ja. het is truffel. Ja. Een hele lekkere, goede olijfolie met truffel. Ze hadden twee soorten. Eentje was wat lichter. En deze is wat voller, wat romiger, dacht ik. Moeten we hebben. Is dit uit die winkel met al die olies en zo? Ja, de vind ik er En deze en? kon je ook heel goed combineren met de risotto stond erop. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik deze hebben. Ja, dat doe ik ook wel vaker. Oh, dat is lekker. Ja, ik heb er heel veel zin zelf, in. Ik heb hem zelf getapt. Oh, je hebt hem zelf getapt. Zo ja. oh, leuk. Ik zie hier nog iets. Kijk, ze hebben er echt zo'n uh, stempel op gedaan. Zo'n old school stempel. Ja, vond ik ook echt super mooi Truffle powder. Truffle en salt mix, oké, okay, oké. Okay. Dus nee, nu ga ik 100% truffel risotto maken. Dat dus dit is een poeder dat je eigenlijk overal bij kan doen op elk gerecht. En ik had iets van, nou ja, dan kan je het gewoon een beetje extra doen bij de risotto. En je doet het bij, ja, wat nog meer. ook lekker. Oh, hij is oh, heel herfst. Zo lekker. Wow En ik had dus gewoon denk ik een makkelijk product Dus als je iets hebt van nou ik heb iets gemaakt Maar ik mis wat extra doe ik gewoon een stukje Ja nou ik mis altijd extra erbij. Chill en dan... Ik vind het echt wel lekker Yay. Dankjewel. <laughs> ik ben echt zo'n truffel lover. Dit is echt veel truffel. Oh, nou ik moet zeggen, ik vind het een heel goed pakket voor. Je. Heel erg lekker. Nou, ik vind het echt super leuk om te horen dat je er blij mee bent. Ja, ik vind het ook leuk om te horen dat jij er blij mee bent. Dus tenminste zo'n kerstpakket waar je dan wat in hebt. Want je hebt altijd wel, dus het, vaak wel van die dingetjes bij, waar je eigenlijk net niet op. Zeg maar het is leuk. Je waardeert altijd echt in ja. Waar ik dan tegenaan liep, is dat je hebt van die typische dingen die je in een kerstpakket zitten zoals olijven. En die lus je dan bijvoorbeeld. Nee. En dan heb je ook altijd van die stokjes. Toen ja. dacht ik, ja wat doe je nou eigenlijk mee? Dat weet ik eigenlijk niet. Op deze manier hadden we toch nog wel echt die vibe van een kerstpakket. Want het zijn allemaal die lekkere, wat luxe dingetjes. Maar zijn ze echt gewoon 100% op de persoon. Bedacht en ja. je gewoon alles lekker en leuk. Nou jongens vergeet natuurlijk niet om onze webshop te checken. Nogmaals het linkje staat in de beschrijving. We hebben allemaal super leuke items die te shoppen zijn. Ook als kerstcadeautjes voor een ander, voor jezelf. En ik hoop dat je het heel erg leuk vond om deze video te zien. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel erg graag terug in de volgende video. Doei doei! doei!